Mijn naam is Manouk en welkom in mijn huis. Uh, jullie zijn al aan de slag gegaan met Jo en met Enja. En vandaag ga je nu met mij aan de slag. Wat iedereen in huis heeft, is een vloer. Stap 1. Maak een aantal kaartjes waar je verschillende combinaties van lichaamsdelen op schrijft. Bijvoorbeeld één hand, één voet. Onderbenen. Twee handen, één voet. Hoofd en benen. Twee voeten, één hand. Wees lekker creatief, uh, want we gaan hiermee improviseren. Stap 2. Uh, we hebben lekker geïmproviseerd En nu gaan we een vaste frase doen. Doe maar mee. 1, 2, 3, 4. En 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4. En 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, en, 1, 2, 3, 4 en 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, men for 2, 3, 4 og 1. 6, 7, 8 og 1. 2, 3, 4 og 5. 6, 7, 8 og 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 1. 2, 3, 4 5. 6, 7, 8 og 1. 2, 3, 4 og 5. 6, 7, 8 og 1. Zo, dat waren de vlogvideo's van vandaag. Heel veel plezier en ik zie jullie snel. Doei!